Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de glorie. in de gloria, in de gloria. Hip de peep, langzaam, langzaam, de peep, de piep,